Hoi, oh, we gaan eens even kijken hoe dat werkt met die werkbladen en de klassen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt eigenlijk heel uh, individueel werken. Dus je opent een werkblad en je zegt oké, okay, ik wil dat werkblad toevoegen aan één leerling. Uh, of twee of drie. Nou, dan gebruik je de uh, link en dan zeg je oké, okay, ik gebruik de pincode. En als je deze pincode gebruikt, euh, dan krijgt de leerling eigenlijk dit werkblad te zien. En dus dit is het werkblad, eigenlijk klopt die naam niet, dat moet niet klas zijn, maar werkblad, werkblad skelet. Zo, en als je die pincode gebruikt, dan krijgt hij dat werkblad voor de skelet. Belangrijk is dat dit even open staat, dus zo werk je eigenlijk heel individueel. Wil je nou zeggen het werkblad is voor de hele klas, Nou dan zit je bij de klas en dan zeg je create en dan selecteer je de klas en dan zeg je assign en dan komt dat hele werkblad voor de klas terecht. Dus zo kun je individueel werken of je kunt uh, met per klas werken. Als we even teruggaan naar de klas zelf, hoe maak je die dan aan? Nou, dan uh, ga je naar learners... En je kunt twee klassen gratis aanmaken. Dus klas 6. Create. En uh, hier zie je de pincode voor de klas. Klik to copy. Nou, dat doe ik even. Ik ga even inloggen als leerling. Dus uh, hier ben ik... Uh, even dit wegdoen. Hier ben ik een leerling. Dus ik ben niet meer Marielle Vrij, maar ik ben Pietje Puk. Oké, okay, uh, ik wil een... Uh, in de klas komen, nou, dan doe je dat zo. En dan zeg je join. Dus Pietje Puk zit nou in de klas 6. Hier staat even wachten, want de leerkracht moet jouw toestemming geven. Dus ik ga even terug. Ik ga deze even vernieuwen. En dan kijk ik weer. En dan zie ik, hé, hey, één pending. Oké, okay, even openen. En dan Pietje Puk even hierop klikken, status en klaar. Dus nu is Pietje Puk toegevoegd aan deze klas. Nou, um, wat kun je dan nog meer? Uh, ik ga nog even naar de worksheet. En ik zeg, nou, iedereen in die klas, die moet dat werkblad maken. Nou, dan ga ik even naar learners. En dan ga ik naar de klas. Wacht, deze doe ik even weg. klas. Uh, die doe ik even weg. Anders weten we het allemaal niet meer. Hop. Weg ermee. Ja. Nou, ik wil dat iedereen in klas 6... Daar zit eigenlijk maar eentje in. Pietje Puk. En die krijgt het werkblad van het skelet. Nou, als ik nu als leerling ga inloggen... Pietje Puk. Assignments. Nou, en dan zie je hier het skelet staan. Ja, dus uh, deze heb ik al een keer gedaan. Dit is, was een test. En als ik dit dan open, kom ik op het werkblad van het skelet terecht. Nou, en zo ziet dat in. Uh, Pietje, vul de juiste namen in. Wat moet ik dan doen? Oké, okay. alles knippert. En ik moet dat dan allemaal als leerling schedel. Ho, oh, wel even goed typen, Mariel. Hup. En dat is dan eentje. En dit is een schouderblad. En dat is tweetjes. En uh, dit is mijn bekken. En dan heb ik de drie geantwoord. En dat zie je hier ook, drie van de veertien. En zo gaan de leerlingen eigenlijk aan de slag. Uh, bij deze moeten ze even klikken. Wat is een schedelbeen? Dat is een naadverbinding, heup en dijbeen, een gevricht. Zo gaan ze eigenlijk. Uh, staarbeen is een vergroeid. Onderkaak is een kraakbeen. Elleboog is een gewricht. Zo gaan ze dit af. En als ze helemaal klaar zijn, zeg je... Hand in work. Even nog nakijken en confirm. Oké, okay, mijn assignment is completed. We gaan even terug naar de docent. Oké, okay, learners. En dan kun je als het goed is bij klas 6... Zien. Ja, Pietje Puk heeft een score gemaakt en is uh, zes minuten geleden aanwezig geweest en heeft zijn werk ingeleverd. Kan ik dan nog iets meer zien? Hier, uh, learner score, nou nog niet. Performance summary, dat is een, uh, oké. Okay. Dus hier staat bij een 3. Dus uh, average score, ik heb natuurlijk nog niemand erin zitten, dan krijg je iedereen van de klas dus uh, dat is wel leuk om uh, even mee te nemen. Nou, als je nou naar de worksheet zelf gaat, dan kun je eigenlijk uh, kijken naar de antwoorden. Dan krijg je de answers van elk uh, blad. En dan krijg je Pietje Puk. En dan zie je hier, Pietje Puk, uh, nou, die heeft... dit klopt, dat is goed. Oh jee, hij heeft... dit is fout, bekken. Oh, dat is staarbeen. <laughs> Zelf vergist. Ja, dus uh, dat kun je nakijken en dan kun je eigenlijk per onderdeel zeggen, oké, okay, hé, hey, deze, dit ben je vergeten. Hup. En... Uh... Uh, Doe. Ga nu nog verder met antwoorden. Oké. Okay. Nou, dat kan ik uh, inleveren. Wacht, keep. En dan zeg je hier, apply feedback. Your feedback is now visible for the student. Nou, dus de student, de leerling ziet het. Je kunt hem openzetten weer. En apply feedback. Dan kan de student uh, eigenlijk weer verder met het antwoorden. En kan opnieuw beginnen. Dus even kijken of we dat ook zien. Even naar het skelet toe. Even opnieuw. En uh, nou staat hij weer helemaal open. Dus we zien eigenlijk de feedback nu niet, geloof ik. Ja, dus omdat ik hem weer open heb gezet, uh, kan hij weer verder gaan met het uh, antwoorden. En uiteindelijk kun je je eindfeedback geven en je eindpunt. Uh, en dan uh, ziet de leerling dat ook. Dus op deze manier kun je eigenlijk heel mooi samenwerken. Heel veel succes!